Politici zijn allemaal zakkenvullers en baantjesjagers. Ze beloven van alles, maar maken niks waar. En verandert toch helemaal niks. Mijn stem doet er niet toe. Stem op 19 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen.